De hond aaien. Oh, dan loop ik even door mijn tuin en dan kijk ik uh, wat is allemaal nog nieuw opgekomen of weer dood gegaan <lacht> en zo. Ja, mijn tuin. Ik trek eerst mijn jas uit, dan ga ik naar boven en dan trek ik andere kleren aan, iets gemakkelijks. Als ik thuis kan, uh -huh. ik maak koffie. Ik, gewoon op de bank ga zitten en de krant ga zitten lezen. De hond aaien. Als er bijzondere dingen zijn gebeurd, dan uh, ga ik dat thuis even ventileren.